Allemaal. Met de zomer in het vooruitzicht hebben wij flink staan shoppen, want we vonden het tijd om onze garderobe een beetje op te frissen en om nieuwe dingetjes te shoppen. Dus dat hebben wij de afgelopen tijd gedaan, ook de laatste keer dat we in Brighton waren afgelopen weekend. Ja. Dus um, in deze shoplog gaan we je diverse kledingcirculaties laten zien die we hebben geshopt bij verschillende winkeltjes. We beginnen bij TK Maxx, dat is een winkel waar je ons misschien wel vaker over hebt gehoord. We hebben ook een paar in Nederland, maar toen we in Brighton waren moesten we ook echt daar naar binnen lopen. En ik ben heel blij, want we hebben hele leuke dingen geshopt. Ik zal het eerste item van mij even laten zien. Dit is eigenlijk eentje die Tara had gevonden. En uiteindelijk heb ik hem genomen, omdat hij mij net iets beter was. Ja, bezot. hij stond mij niet zo goed. En uh, het is een uh, culotte jumpsuit, denk ik dat ik het wel kan noemen. Met een bovenkant en een dunne bandjes. Het en is een, is een kleine oude... cut-out ja, bij de boobs. die is echt super leuk. Het is een oud roze kleur met bloemetjesprint. En ik moet zeggen dat ik normaal echt niet voor dit soort items zou gaan. Want ik ben altijd heel erg van de meer basic dingen. Maar ik probeer deze zomer echt even wat meer naar Tara's stijl te kijken. Dus net iets meer, iets meer vrouwelijk. Meer prints, ja, meer kleur. Print, meer meer kleur. Iets meer vrouwelijkheid, omdat ik altijd wel heel erg basic ben. Ik bedoel... Kijk maar eens nu. <laughs> ik vind deze echt super leuk. Ik heb hem afgelopen weekend aangehaald. Ik ging heel even naar open air. En daar was deze echt perfect voor. Gewoon met een leren jasje erop. En ik ben er echt heel erg blij mee. Uit mijn hoofd was deze 15 pond. Dus ik denk dat dat op iets van 17 euro komt. 18 euro. Mee, dus dat is echt een super goede deal. Oh, en er zitten ook zakjes in. Draag. Oh echt? Oh, ja. Oh, wat super chill is. Dit jurkje is van een ander merk. Dit is van um, Be Belambri Belambra. Bellambra. Uit Italië, geen idee. En het is zo'n uh, heel simpel, beetje zakkerig jurkje. Echt zo'n grote rode zak met off-shoulders en een beetje wijde mouwtjes En um, ja, een soort een kanten van kanten onderkant. Het, het is linnen. van linnen stof, ja. ja. En het lijkt me echt een perfect zomerjurkje. Omdat het gewoon lekker is om op het strand te dragen. Maar ook gewoon leuk om nu te dragen met laarsjes of allstars of grimpies gewoon eronder. Ja. Het is gewoon zo'n lekker casual zomerjurkje. En het is echt super handig om deze aan te trekken als je veel gaat eten. Want je kan echt je foodbaby erin verbergen, omdat het dus zo'n wijd ding is. Maar ik hou zelf wel van die hele wijde jurkjes. Um, deze was ook ongeveer 15 pond. Dus 17, 18 euro. Volgende item is ook nog steeds van TK Maxx. Uh, dit is van het merk Euromoda. Geen idee wat het is. Maar ik vond het echt een super mooi topje. Hij is licht roze, ook weer met bloemetjes. Er zitten zelfs vogeltjes op, dus het is echt weer best wel... Uh, ja, niet zo Larissa-achtig, maar wel heel erg leuk. Hij is off-shoulder met van die uitlopende mouwtjes. Het leek me heel erg mooi op zo'n blauwe jeans. En deze was 13 pond, dus 15 euro of iets. Dan heb ik dit jurkje ook nog gekocht. Het is een overslagmodel en hij heeft open schouders en die moutjes die zijn lekker los. En dan zit hij wat strakker in het middel en daaronder gaat hij weer lekker los. Dus echt zo'n jurkje waarin je gaat salsa dansen. Ik kan niet salsa dansen, dus ga ik niet doen. <laughs> maar ik vind hem alsnog heel erg stoer omdat hij zo'n zwarte achterkant Zwart, ja. heeft. Ik vind hem echt te gek. En bloemjesprint en ja, hij is wel heel chill. Het is een overslagding, dus uh, ook heel erg chill om mee te nemen naar het strand denk ik. En deze kostte maar 17 pond. Het merk is uh, Angie. Het zegt me echt helemaal niks. Maar ja. ik vond hem wel heel erg leuk. Het volgende item is weer een jumpsuit. En ook nogmaals deze is ook helemaal niet iets wat ik normaal zou kiezen. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Hij is donkerblauw. En hij uh, heeft ook allemaal bloemetjes erop. Een beetje van die ruusjes aan de bovenkant. Wat wel heel erg leuk is. En de broekspijpen zijn ook best wel wijd. Zeg maar... Hij is zo leuk, Superwijs. hij is echt heel chill om zo'n, gewoon, ik ben echt sowieso fan van jumpsuits en de blazes. Oh nee! Er zit een klein gaatje ah, bij, de, ik je wel na, bij ja. de naad, maar die kan ik wel fixen inderdaad. Maar, maar is het is gewoon super chill, dus je hebt hem aan en je bent gewoon meteen klaar. Je kan gewoon de deur uitlopen. Ja precies, dus daarom ja. inderdaad weer een jumpsuit, dat is toch wel echt super easy. En deze was vijf, nee, 17 pond. En ah, hij is, heeft ook zakken deze. 19, oh hij ja, heeft je zakken. Mm -hmm. Pockets! Ja, ja, deze vind ik ook echt super leuk, ga, eens, ga ik even fixen. Ik heb ook nog een jurkje gekocht van het merk All Saints, jullie kennen die winkel misschien wel, um, ze hebben hele mooie kleding, vaak best wel een beetje prijzig en in de vitrine of in de ze etalage. etalage hebben ze altijd allemaal van die naaimachines staan. En ik kwam dit merk dus tegen bij Tik Max en dacht ik oké, okay, ik ben wel meteen geïnteresseerd. En het is een soort van, het is uiteindelijk volgens mij wel gewoon viscose, maar het lijkt een beetje zo'n satijnen stofje. En dan heeft hij een knoop ergens halverwege um, middel. En dan heeft hij twee splits. En het is gewoon een hele stoere jurk. Waar je ja, die goed kan combineren met laarzen of een sneakertje. Dus um, iets minder fleurig, iets minder reachy. En iets meer voor alledaags. Dus uh, ja, ik vind hem echt super. Hij is wel echt leuk. heel erg cool. En deze kostte 30 pond. En dan heb ik ook nog een zonnebril verkocht bij de Ticer Max. Ik heb echt. Ontzettend veel zonnebrillen, dus ik had hem niet nodig. Maar ik heb gewoon een soort van zonnebrillentik of zo. Ik heb altijd elke zomer wel een nieuwe zonnebril. Mm -hmm. kan er niks aan doen. En ik ben heel erg fan van ronde zonnebrillen van Ray-Ban. Maar ook tegenwoordig iets meer van de cat eye. Het is niet echt een model voor mijn gezicht. Dus altijd moeilijk zoeken. Maar toen ik deze op zat hij meteen goed. Dus toen dacht ik, ik moet hem meenemen. En deze is van het merk Steve Madden. Deze was... 13 pond. In Brighton gingen we natuurlijk ook nog heel veel langs de Primark. Om even te kijken of ze daar een iets andere collectie hebben. Uh, dan mee. Toch? Ja, dan in Nederland. Maar het viel inderdaad heel <laughs> erg mee. De Primark die daar zat was ook niet super groot op zich. Dus misschien had dat er ook mee te maken. Maar ik heb wel deze super leuke gekocht. Dus ik heb deze genomen. Je hebt ze ook in andere kleuren. In wit, zwart en in... Zwart met een printje, ja. maar we zagen deze in echt hot pink met het bloemenprintje erop en die, zijn wel, uh, die vonden we echt super leuk. Ze zijn wel lekker makkelijk, gewoon je gaat erin slijden en je kan ermee lopen. En uh, ik vond deze wel fijn. Ja, top. ze hebben een stoere bakkel. En gewoon die kleur is echt super vet. Ze hadden ze niet in mijn maat. Maar het is gewoon leuk als je dan een simpele outfit draagt. Je doet ze aan. Je hebt echt van die. Ja, ja, je outfit is gewoon meteen. Het is echt een naad, een eye in je outfit. Deze waren 8 um, of 10 pond. 8, pond? Ja. Dus ongeveer 10 uh, euro, denk ik. Dus dat vond ik wel helemaal prima. Dank voordat we naar Brighton gingen, was ik ook met vriendinnetje in de stad. En toen was ik ook even gaan kijken bij Primark. I know. En toen dus heb ik ook sandages gekocht. Ik heb alleen uh, dit paar sandages gekocht. Die zijn rood met een fluwele bandje aan de voorkant. En ook hier een hele lange band. Die je dan zo om je enkel kan uh, binden. Vond ik echt wel heel erg leuk. En ik ben ook best wel uh, into rood deze ja. periode. En sowieso staan de winkels vol met rode items. Dat het echt gewoon een trend die kleur is op dit moment. Maar rood is mijn lievelingskleur. Anyways, ik vond uh, <laughs> deze wel heel erg leuk. En ik heb er ook al een outfit post mee um, uh, geschoten. Dus wil je zien zeg maar, hoe ik ze combineer in een hele outfit, link ik ook eventjes dat outfitpoosje en dan kun je er ook even kijken. Maar uh, ik vond deze wel heel erg leuk en deze waren 6 euro. Ik heb deze gehaald bij Bershka en dit is een, um, een uh, playsuitje. Play met uh, korte pijpjes en de bovenkant is een beetje bandeauachtig en het lijkt alsof hij vastgeknoopt is. En hij heeft ook nog bandjes, die kan je eraf halen eventueel. En het is echt zo'n heel, ja, ik weet niet, ik vond hem best wel typisch iets voor mij. Gewoon schattig en uh, leuk. En hij was 20 euro aan mijn hoofd. En dan heb ik ook nog deze jurk gekocht. Ik had hem al een tijdje zien hangen. En de eerste keer dat ik hem had gepast, had ik een te grote maat. En toen heb ik hem toch maar laten hangen. En nu heb ik gewoon een uh, tweede poging gedaan. Door een kleinere maat te passen. Want ik heb nu een maatje S. Dan zit hij wat strakker en dan zit hij gewoon wat beter rond uh, de boob area. Dat is wel heel erg belangrijk bij deze jurk. Want hij heeft een hele mooie V. En hij is heel lang. En hij, hij is dus knalrood. En... Ja, ik vind rood ook heel erg leuk deze zomer. En ja. het staat ons ook gewoon goed. En lange jurken zijn ook gewoon heel erg chill om te hebben. Meestal draag ik gewoon korte dingen, maar in de avond dan het langs. Deze was ook rond de 20 euro, oh, zeg ik dat goed? 20, 25? Wow. Spijt me, ik heb de bon niet, maar ik zat de prijs wel neerzetten. Oh ja, en dit is dus een kanten rode jurk en daaronder zit nog een stukje stof om dan uh, niet te doorschijnend te zijn en die is wat korter, dus een beetje een body-idee. Ja, dat pijpjes. is een playsuit toch? Playsuit zit eronder. Ja. Dus het is zeg maar een dus... jurkje en playsuit in één. Ja, dus je ziet nog wel je benen er doorheen. Ik weet dat sommige mensen vinden dat volgens mij niet heel erg mooi, ik vind het zelf wel heel erg mooi. Zo. So. Dan weet je dat. En ik was laatst ook bij Forever 21. En daar heb ik deze jumpsuit gekocht. Het is zeg maar eigenlijk een hele simpele zwarte jumpsuit van een heel glad stofje. En dan met culotte echt gewoon zo'n wijde been aan onderkant. Maar ik heb toch even besloten dat hij me toch niet gestaat. Laat ik het zo zeggen. Het is gewoon net niet flatterend genoeg. En ik dacht in de winkel dat hij me heel erg leuk stond. Maar ik, ik heb hem nog een keer aangedaan thuis. En toen dacht ja, ik... Het, het is, is wel... Een, ja. Het is er toch net niet, zeg maar. Het is wel echt een zak. Dat komt ook omdat de bovenkant, die zit dan ook wijd. Dus dan heb je echt zo'n... Ja, en je kan er wel een riem omheen doen. Dat heb ik ook geprobeerd. Maar dit stofje... Kan eigenlijk gewoon tegen niks. Dus je hoeft nee. maar één keer ergens tegen een muur of iets aan te lopen en je hebt gelijk allemaal geen ja, haaltjes. je kan geen paillettentasje erop dragen. Nee, als dus er. als je daar een riem omheen wil doen, dan krijg je gewoon geheid zo'n hele rand met allemaal van dat fluff. En dat is gewoon super zonde. Dus ik heb gelukkig nog de tijd om te retourneren, dus dat ga ik doen. En uh, ja, helaas is deze niet voor mij. Maar hij is wel leuk. Oh, en dan mocht je toch willen weten hoeveel deze kosten, want misschien is het wel wat voor jou. Uh, 24 euro. Nou, bij lofjes heb ik ook nog wat dingetjes uitgezocht, waaronder dit playsoetje. Hij is een soort van, ja, is het kant, patroontje met een soort van touwtje erop yeah, yeah. geweven Allerbij. en is hij ook nog van die off-shoulder uh, ruffle mouwtjes. Dus, uh, het is wel echt een heel opvallend ding. Ja, er is heel veel aan de gang, echt, maar uh, echt super mooi. je zou bijna zeggen dat het een soort van bruiloftsplaysoetje is. Maar goed, je kan niet, vaak niet wit dragen naar een bruiloft. Anyways, um, ja, ik vind hem gewoon heel erg leuk. Heel erg zomers. En dan heb ik ook nog dit blauwe jurkje. Oké, okay, hij is echt heel erg gekreukt. Dus ik haal hem echt letterlijk net van de waslijn. Als ik hem niet laten zien. Maar het is weer zo'n modelletje die zo uitloopt. Echt zo'n, hoe noemen we dat? Een bel- ja, een a-lijn jurkje. een a-lijn jurkje. Hij is wel echt mooi zo groot. Ja, maar hij zit, ik vind dat deze wel echt een soort van gestroomlijnd zit bij de... Boop area, waardoor die toch een soort van vorm krijgt. Ja, en open schoudertjes. Open schoudertjes, bij de mouwtjes, super chill, en dan nog embroidery of <laughs> een noem maar ja, geborduurde bloemen. bloemen zitten er aan de voorkant op. Dus kleurtje uh, kleurtjes gewoon heel erg lekker, dus ook heel erg blij mee. Nou, zoals je kan zien, hebben we dus heel veel nieuwe kleurtjes, printjes, echt heel veel, uh, ja, te veel te zien in deze outfits. Ik vind het wel echt super zomerse outfits. En ik moet zeggen dat ik persoonlijk heel erg trots op mezelf ben, dat ik iets meer voor wat meer kleur en printjes ben gegaan ja. en ik probeer op die manier gewoon even net wat meer uh, variatie in mijn garderobe te brengen. Dus ik denk dat ik het wel goed heb gedaan. Maar ik wil denk ik nog wel wat meer zomerse items dus. Ik ben zeker ja. nog niet uitgeshopt. Nee, ik ook niet. Laat <laughs> eens we eventjes weten in de comments welk kleding item jij het leukste vindt en uh, of jij al bezig bent met je zomergarderobe. Ja, en voor welke kleur jij dan het liefst gaat in de zomer of welk printje misschien wel, zoals Larissa vaak voor streepjes gaat. Nou, in dit geval bloemenprint. En ik heel vaak voor kant, crochet, dat soort dingetjes. En geef vooral deze video een duimpje omhoog als je het leuk vond om een zomershoplog op onze uh, op ons kanaal te zien. Vergeet je ook zeker niet te abonneren. We zijn echt super dicht bij die 100.000 abonnees. Ja. Vinden we super gezellig. Dus als je nieuw bent op ons kanaal welkom en hartstikke leuk dat je er bent en dan uh, zien we heel snel weer in onze volgende video. Doei! Doei.